Jij zingt. Even de volgende vraag. Vraag van Branko. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Misschien zeg je wel Branko, maar ik denk dat het Branko. Branko die zegt... Ongeveer drie jaar geleden ben ik mijn droom als soldaat uh, bij de luchtmobiele brigade van de landmacht, de elite, achterna gegaan. Voor getraind, allerlei testen gehaald, allemaal hartstikke goed. Alleen bij de medische keuring afgekeurd, want hypermobiele knie. Nu is mijn droom door het putje gespoeld, zegt Branco. Een uh, rouwproces doorgemaakt en dat voel ik eigenlijk nog steeds wel. En nu is het een paar jaar later en nu hoor ik van veel mensen dat ik het weer eens opnieuw moet proberen. En dat blijft bij mij ook maar spoken. Ik zie overal reclames. En nu is de vraag, ga ik opnieuw dat traject in met de kans dat ik word afgekeurd om weer die hele teleurstelling in te gaan. Ik weet dat ik goed in het werk zal zijn, dus daar ligt het niet aan. Of laat ik het nu liggen, ga ik er niet mee verder en laat ik daarmee misschien de kans van mijn leven schieten. Als het werkelijk de kans van je leven is, dan heb je met twee handen aan te grijpen. Ja, Zo simpel is het. dat denk ik ook. Dat is namelijk helemaal oké. Okay. En moet je je voorstellen dat je, de, uh, je, je... Je weet al dat er een grote kans is dat je kan worden afgewezen. Dat heb je al een keer doorgemaakt. Dus dat, die klap is sowieso minder erg, voor zover het al belangrijk is. Maar je weet in ieder geval heel zeker dat het nooit lukt als je niet gaat. Nee, je wil het geprobeerd hebben. Dat is, het, het, het antwoord is heel simpel. Het is altijd het, de, de moeite waard om het opnieuw te proberen. Als dit daadwerkelijk is wat je heel erg graag... Wild. Je kunt beter spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan dan, dingen, dan van dingen die je niet hebt gedaan. Ja. En dit is echt een klassieker... Natuurlijk is het vervelend en rouwproces. Ja. Je kunt er heel veel aan maken. Geen halen enkele garantie, je kan verkeerd worden. Het kan weer fout aflopen, maakt niet Aller uit. Toch te gaan. Ja, dan kun je namelijk wel trots op zijn dat je tot het maximum alles gedaan geprobeerd. Ja, precies. En dat is dus wel precies het verschil tussen de jongetjes en de mannen. Ja, even in jouw geval ja. zo gezegd. Dus zeker als jij vindt dat je een uh, psychologische test met vlag en wimpel hebt doorstaan. Nou, dit is nou nog eens een, een psychologische test. <laughs> dit is echt test, psychologische van, test. Van waarschijnlijk, je maar. hebt waarschijnlijk helemaal geen hypermobiele knieën. Waarschijnlijk is de test gewoon om te kijken of je ook nu nog doorzet. Het is allemaal bedacht. Het is ook grappig. Is, is onderdeel van van de procedure. Go for it, go for it. <laughs> Heb je nou ook zo'n vraag waar je mee rondloopt en denkt misschien hebben die gasten wel een leuk antwoord daarop, stel hem dan. Ja hieronder in de comments en als je het leuk vindt om ook deze video's te ontvangen klik dan even op abonneer en dan krijg je hem elke week in je mailbox.